Hoi, ik ben kinderburgemeester Lisa. Kinderwethouder Nijati. Kinderwethouder Max Marijn. Ik ben kinderwethouder Nora. Wij zoeken een nieuw kindercollege. Het kindercollege is een groep kinderen die samen vergadert, activiteiten doet en dus dingen doet voor de gemeente. Volgend jaar ging naar allerlei activiteiten, dus Heideweek, herdenkingen. En als groep gezamenlijk was de Airborne wel heel indrukwekkend. Het is gewoon heel leuk om te doen en je ontmoet heel veel andere mensen, en je krijgt veel contact. En je wordt sociaal, ga je ook heel veel doen. Je leert heel veel, en het, ja, ik zou het echt aanraden om je voor op te geven. Ik heb geleerd van het kindercollege dat je goed moet beargumenteren. Je moet niet snel opgeven. Als dingen niet lukken, moet je gewoon doorgaan. Je zou mee moeten doen omdat het is superleuk, het is interessant, je leert veel dingen... ...en je komt in contact met mensen die je anders nooit zou tegenkomen. Ik zou andere kinderen aanraden om mee te doen met het college... ...omdat het echt een hele goede ervaring is. En je leert er zoveel van en het is zo leuk. Ben jij de nieuwe kinderburgemeester of kinderwethouder? Kijk dan voor informatie op de website.